Wat we met deze film laten zien is het opgroeien van jonge dieren op de Veluwe op die paar laatste mooie pareltjes die we nog hebben. We moeten er heel zuinig op zijn dat die dieren op die Veluwe ook in de toekomst nog een heel mooi leven hebben. En Luc heeft het allemaal prachtig prachtige film, daar hebben we dus helemaal niks mee te maken. En toen zijn we vroeger voor de film, toen kreeg je ook een stukje te zien: en dacht ik, ja, dat is alweer wat anders. Dat had ik nooit gedaan. De dingen die ik nog nooit gedaan heb, vind ik altijd wel leuk om te doen. André die heeft een ongelooflijk mooie stem en juist ook met die knipoog uh, is het ook eens een keer totaal wat anders en maakt het ook niet saai. het maakt het heel toegankelijk voor iedereen. De Veluwe is zo prachtig en er gebeurt zo ontzettend veel waar je helemaal geen weet van hebt. Nee, zeker als je de film gezien hebt, dan uh, krijg je weer zin om eens een keer op de Veluwe te gaan kijken. Dus als alles weer wakker wordt, dan is het wel leuk om weer een keer over die wildrozes heen te gaan.